Ja, het verbaasde me hoe, ja, hoeveel impact uh, corona had op, uh, op mijn lichaam. Want ik, was, uh, ja, ik fietste veel, ik wielrende veel, uh, zeker ook in quarantainetijd. Uh, op een gegeven moment uh, uh, ging dat ook steeds moeilijk, omdat je steeds meer, minder energie had. En uh, ja, ik sliep slecht, omdat ik kon gewoon niet slapen van de benauwdheid. Ja, de, de trap op, dat was, al, uh, dat was eigenlijk al uh, een, uh, een probleem aan het worden. Ja, en toen ben ik ook echt gewoon... Uh, heb ik me eraan overgegeven en ben ik op de bank gaan liggen. Maar ja, het was, uh, ik was gewoon helemaal weg. M mijn benen waren uh, was er niks meer van over. Ik mijn spierkracht gewoon helemaal weg. En uh, ja, dat, uh, daar heb ik uh, tot de dag van vandaag nog steeds wel. voel ik daar de impact van. Uh, afgelopen weekend bijvoorbeeld was het best wel warm. Ging ik weer fietsen. Maar ja, mijn ja, longen, die. Uh, die uh, ik heb gewoon veel minder longinhoud, lijkt het wel. Ja, het is best wel confronterend dat. Het is dus de eerste keer dat ik echt met, met zoiets werd geconfronteerd, met zo'n ziekte, dat, je, dat het zoveel impact heeft op je lichaam en dat je lichaam daar zo van kan uh, aftakelen, als het ware. Wat ik nu vooral ook in mijn eigen kringen merk, is dat um, mm, mensen het vooral echt negeren. Bijvoorbeeld, um, ik, werk, ik werkte voor, voor mijn werk, nu werkte ik in de horeca. Ja, voor die mensen van mijn leeftijd uh, uh, die daar werkten, dat was gewoon geen werk. Uh, nu werken ze weer en het is super druk, want heel veel mensen gaan nu naar de horeca. Um, maar uh, tegelijkertijd zeggen ze, denken ze ook van ja, het is weer zoals het was en uh, laat maar lekker zo. En ik denk niet meer aan die tijd, want voor, voor hun was die tijd ook um, ja, gewoon heftig. En uh, ja, je wilt zelf ook niet zo die zeurdige persoon zijn van uh, jongens, kijk nou uit. En dus ik vind het ook heel lastig om, om daar zeg maar... Uh, iets van te moeten zeggen, of uh, ja, het is een hele lastige situatie. Ja.